U zijn heiligen, want wie hem vrezen, echt vereren en aanbidden, hebben geen gebrek. Ik herinner mij een ochtend dat ik ging zitten om te bidden, maar in plaats daarvan begon ik mij zorgen te maken over iets in mijn situatie van toen en begon ik te overwegen wat ik eraan ging doen. Plotseling hoorde ik die stille en zachte stem in mijn geest zeggen, Joyce, ga je je probleem of mij aanbidden? God was meer dan bereid om mijn probleem aan te pakken... als ik bereid was om het te vergeten en mijn tijd te besteden aan Hem aanbidden. Wanneer we de Heer aanbidden, dan zetten we de emotionele of mentale last die ons neerdrukt vrij. Het wordt opgeslokt in de ontzagwekkendheid van God... Als we onze ogen op hem gericht houden en aanbidden, zullen we zien dat zijn plan voor ons leven alle dingen ten goede zal uitwerken. De Bijbel zegt dat er geen gebrek is voor diegenen die de Heer echt aanbidden met goddelijk ontzag. Wil je er zeker van zijn dat in al je behoeften wordt voorzien? Onthoud dan om te aanbidden in plaats van zorgen te maken. Ongeacht de moeilijkheden waar je mee geconfronteerd wordt, blijf God prijzen en Hem verheerlijken. Geloof zal in je hart opstijgen en je zult overwinnen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik wil mij geen zorgen maken. In plaats daarvan kies ik ervoor U te aanbieden.